Wanneer jij en je kind te maken hebben met een instelling voor jeugdbescherming of jeugdreclassering... ...heeft dat een grote impact op je leven. Er wordt gedwongen hulp geboden aan iemand die je dierbaar is. Misschien ervaar je wel boosheid of onmacht. Maar je wil hoe dan ook dat je kind veilig is, de beste zorg krijgt en dat het zich kan ontwikkelen. De overheid wil dat ook. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een normenkader opgesteld. In het normenkader staat beschreven aan welke eisen een gecertificeerde instelling moet voldoen. Zo staan er in het normenkader voor jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsinstellingen bijvoorbeeld eisen op het gebied van deskundigheid van personeel, de behandelmethode en hoe er wordt samengewerkt met andere organisaties. In het normenkader staat ook welke rechten jij hebt. ...zoals jouw recht op inspraak in de hulpverlening die je krijgt. Het doel van het normenkader is uiteindelijk dat de veiligheid van het kind altijd voorop staat... ...en het zich thuis of ergens anders zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Regelmatig wordt getoetst of een gecertificeerde instelling nog voldoet aan het normenkader. Dat heet een audit. De instelling doet dat toetsen zelf. Maar ook een extern keuringsinstituut doet dat minimaal één keer per jaar. Het externe keuringsinstituut maakt na de toets een rapport waarin staat of de instelling dingen anders moet doen. De instelling krijgt de tijd om die te verbeteren. Bij een positieve audit krijgt de instelling een certificaat. De cliëntenraad heeft ook een rol bij het normenkader. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over hoe het normenkader binnen de organisatie wordt nageleefd. De cliëntenraad zal ook altijd worden betrokken bij een audit. Heb je vragen over je rechten of over de plichten van jouw jeugdzorginstelling of over het normenkader? Neem dan contact op met de cliëntenraad van jouw instelling. Zit je in een cliëntenraad en heb je vragen over het normenkader? Neem dan contact op met LOC Jeugd via vraagbaak.loc.nl of via 030 284 3200.